Dit onderwerp gaat over video's toegepast in de interne communicatie. Spotcast voorziet misschien ook uw interne communicatie van de juiste video's en een bijbehorende ondersteuning. Want video's zeggen veel meer dan tekst alleen. Uw video's worden in een zeer kort tijdsbestek vervaardigd en van een prachtige eigen huisstijl voorzien. Video heeft een alsmaar groter bereik. Bovendien heeft video het vermogen om mensen rechtstreeks aan het woord te laten en alles direct te laten zien. Dat is nu voor het eerst in deze vorm toepasbaar gemaakt. Om het te ervaren? Start nu met Spotcast Interne Communicatie. Bel of beschrijf de huidige situatie in het contactformulier... en kom zo persoonlijk in contact met Spotcast.